Hey roosje, hey roosje, hey roosje, hé hey Joos, kom Hé, Joos, hey Black Jack, kom met Joos, oh Joos, oh Annabelle, ben je aan het opjagen. Hey Black Jack, kom maar Joos, hey Black Jack, rennen de dit is geen nee, Amerika. Hé! Hey. Oh, Blackjack, kom maar, Goed zo, Joyce! Oh, Joyce! Oh, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Joyce! Alles is op, Joyce, alles is op! Hé, hey, Blackjack! Hé hey Annabel, hé hey Annabel, hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Jos.